What up, joh. Vandaag ga ik voor het eerst in mijn leven snowboarden. Hoe kan het nou dat deze batterij leeg is? Ja, we staan nu in de rij om onze spullen te krijgen. En ik ga jullie eerlijk zeggen, ik ben Loki wel een beetje zenuwachtig. Nee, hey, 2 plus 2 is 4. Minus 1 is proefles. Oké, okay, we hebben dus nu. Uh, de, we hebben nu de proefles. Je ziet een mooi ding. Uh, we zetten nu onze voeten in voor het eerst. En het... Uh, de eerste keer! Ja, dat zie je echt niet meer daarom. Hier is Anouk, haar eerste keer snowboarden. Oh, daar gaat ze. Daar komt Anouk, daar komt Anouk. Wow. clean! Kijk, ze voelt het, ze voelt. Ja hoor, dat is Anouk haar eerste keer. Oh, hier ligt nu eentje op de grond. Ryan gaat ook zo meteen nog, dat wordt ook nog wat. <laughs> Ryan gaat het al de hele tijd fout. Alright, Ryan. All right, All right. Ryan! Daar gaat Ryan, daar gaat Ryan! Ja. Nou, zoals je zag, uh, tot nu toe gaat het toch wel zo goed. We, zijn, we hebben nu even een kleine pauze. Hallo. Hallo. Uh, we hebben nu even een kleine pauze. Kijk, eten. Lekker. Ik had even eerst het eten moeten. Ga lekker bij open zitten. Wow, wat Ga lekker is daarop, nou? hè? Winter, <lacht> heb jij voor ons zometeen tips om voor snowboarden? Want wij hebben zeg maar net dus een les gehad waarbij we niet hebben leren sturen, niet hebben leren remmen. dat geweest? Nou, niet helemaal. Nee. Oh my god. Oké, okay, maar winter. Dus niet doodgaan. Hallo mensen van de Barents vlog. Als je nu niet gaat abonneren, dan gaat winter kotsen in je kont. Alright, dan gaan we weer. Tweede keer naar de pauze. Ja. Eigenlijk moet je dus omdraaien. Maar ik denk dat ik gewoon nu op ga staan. Oké, okay, we gaan. Oh, ik ging op mijn mel. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké okay, wacht. Nu gaat het goed. Nu gaat het goed. Fuck. Oké, okay, ik ben drie keer op mijn melk gegaan nu. Het gaat super. Ik ga even zonder GoPro oefenen jongens, want het is moeilijker met de GoPro hand. Ja. Dat is echt eerlijk. Hallo, Oké, die gaat het nu filmen. Ga je met mij mee? Oh. Huh? Ja, nee. ik uh, glij met je mee. Ik weet Moi, man. niet zo goed. Ik weet niet. Ik, ik moest de andere kant opsturen, maar ik had geen ruimte ofzo. Yo, maar uh, wij zijn nu net klaar. Mijn GoPro viel uit waar ik aan het filmen was. Dus ik heb eigenlijk heel weinig snowboard footage zelf. Dus ik denk dat ik deze vlog moet gaan vullen met hetgene wat we hierna gaan doen. Maar het was wel erg leuk en het ging eigenlijk best wel verrassend goed. Ik kan het wel aan, uh, het ging best goed. Ja. Ja, dat is superleuk. Nu moeten we gaan kijken wat uh, we gaan doen. We zijn nu ineens in een random, de grootste shoppingmall van Nederland. Wij gaan dus nu gewoon random rondlopen in deze enorme supermall uh, Ik wil de cookie dan hebben. Ryan wil de cookie dan hebben. Maar toen zeiden ze, nee, wij zijn dicht. No more cookie done. Dus dat is echt heel erg jammer. Maar het is ook echt vijf over acht of zo. Dus het is wel echt balen. Larissa gaat even poepen. En daarna gaan we naar het arcade hall. Yo, dit is almost normal in een spaceship. Oh, moet je kijken, het lijkt echt alsof ik in een spaceship shuttle zit hier zo. Wij zouden dus naar. de Gamestate. Um, maar we zijn gevloerd op een bankje twee meter voor de Gamestate. <lacht> dus daar, daar zitten we nu echt al een half uur of zo. En maar nu gaan we wel naar de Gamestate. Doei. Oké, okay. Ryan, zonder grappen. Ja. Als ik jou straks heel lief aan Gast, dat ik 10.000 punten zelf heb. You are, you oh, zelfs scherp. Goed zo. Oh, Oké. Okay. Noxie, die ontzettend oh, hard gooit, maar niet juist. U ziet het vanuit mij almoest gooien. Oh. Almoest gooit. Almoest raken. Het is niet nee, helemaal. Oh Piaw! My dat je deze vlog leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Dan ja, is er nog maar één ding te zeggen, zoals altijd. Like, abonneer en reageer. Yo, op de weg en. Tot de volgende keer. <laughs> Dit is het kutste ooit. Gaat echt gewoon helemaal goed. Oh! Abonneer! Hij zat net echt super chill. Hij zat echt goed vast. Ook. Moet je niet gewoon zo'n ding halen hier ja, zo? Ja, ik, ik had, zeg maar, kijk voor in dat voorvakje. Ik had zo'n ding voor op het raam. Yeah. Het... Ja, dan is dat plakding gewoon op. Oké, okay, hoe zet ik hem uit? Je bent ook aan het opnemen. Ook. Echt? Echt? <laughs>